Hoi, oh, we gaan aan de slag met het delen van je werkblad met de klas. Je hebt je werkblad klaar en ga dan naar Learners. Uh, ik kom straks nog even terug op het werkblad, maar laten we eerst even kijken hoe je een klas kunt aanmaken. Hier zie je klasname, hieronder Add Klas. Uh, dus uh, voeg je klas toe en klik dan op Create. Nou, dan heb je hier je klas toegevoegd. En dan zie je dat ik vier leerlingen heb en dat dit eigenlijk de klassencode is. Dat wil zeggen, iedere leerling die deze code gebruikt, komt automatisch in jouw klas 2a terecht. Dus nou, ik ga die even kopiëren en ik ga even uitloggen. Nou, hier ben ik uitgelogd. Stel dat de leerlingen nu uh, naar deze webadres gaan. En dan kun je zeggen bij Join student. Yes. En dan ga je naar de klassencode. En dan klik je op de groene pijl. Nou, dan gebruik je een uh, naam, Marie de Tester. En uh, de leerling gebruikt een eigen wachtwoord. Natuurlijk, zo veilig mogelijk. En hieronder kun je dan klikken. En dan is de leerling binnen. Nou, hier zie je wat de leerling kan doen. Uh, je kunt meteen een worksheet geven. De worksheets hebben namelijk een eigen pincode. Nou, dat doen we eventjes niet. We doen eerst even Join the Classroom. Nou, dan typ hij hier weer dezelfde code in en dan zeg je Join. Nou, ik ga even terug. Uh, ik ga hier even uitloggen. Sign out. Deze even wegdoen. Sign out. Uh, ik ga weer even inloggen als uh, docent nu weer... Join. Oh, teacher met Google. Nou, en dan gaan we even kijken of we haar kunnen vinden. Ja, hier zie je klas 2a, 1 pending. Dus klik op de klas. En dan zie je hier Marie de Tester staan. En die klik ik even: Approve. En dan zit hij ook in de klas. Nou, dan heb je je klas aangemaakt en dan kun je aan de slag met uh, je werkblad. Ha, ga naar je werkblad. En uh, dit werkblad gaan we even gebruiken. Laten we nog eens even kijken. Edit. Ha, dus als je werkblad hebt gemaakt, dan ga je sowieso even deze stappen volgen. Dan ga je naar Review. En dan bekijk je eventjes je werkblad of het er allemaal goed uitziet. En dan zeg je Assign. Nou, dan zie je hier links de pincode. Dat was die pincode die leerlingen kunnen gebruiken. Dan krijgen ze eigenlijk meteen toegang tot het werkblad. Het fijne is van die pincode, stel dat je drie of vier werkbladen hebt voor verschillende niveaus van leerlingen, kun je dus per leerling zeggen, oké, okay, jij gebruikt die pincode en ik heb nog een ander werkblad, dan is het een andere pincode. Maar stel dat je zegt, nee, ik wil dat de hele klas uh, dat toevoegt. Nou, ik zal deze even wegdoen. En create an assignment. Dan zeg je klas 2a. En dan zeg je assign. En dan zie je dat het werkblad de, uh, bij de klas terechtkomt. En dan kan iedereen het werkblad maken. Nou, uh, als je dat hebt gedaan, zie je hier straks de answers dan kom je bij de antwoorden. Nou, dat heb ik nu nog niet gedaan. Dan zie je hier alle responses en dan zie je hier ook alle antwoorden. Je kunt bij je werkblad aanklikken dat iedereen een automatisch feedback krijgt. En als je hier een aantal antwoorden hebt, kun je dat ook nog opslaan. Nou, ik denk dat je zo fijn aan de slag kunt. Heel veel succes!